Voelt u zich niet goed? Heeft u medische zorg nodig? Een arts moet u helpen als u medische zorg nodig heeft. Ook al heeft u geen papieren en weinig geld. Artsen hebben geheimhoudingsplicht. Ze mogen u niet aangeven bij de IND of de politie. Dus wees niet bang. Naar de dokter gaan is veilig. Iedereen in Nederland die zorg nodig heeft, moet eerst gezien worden door een huisarts. Een huisarts kan u helpen bij heel veel ziekten. En als de huisarts het nodig vindt, stuurt hij u door naar het ziekenhuis. Een huisarts is meestal goed bereikbaar en dicht bij u in de buurt. Zo spreekt u steeds met dezelfde persoon. Ook als het nacht is, kan je een huisarts bereiken. Via een huisartsenpost. Dat is een plek waar huisartsen in de avond en in het weekend werken. Zoek op het internet naar huisartsenpost voor het telefoonnummer van een post bij u in de buurt. Ga alleen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in geval van een ongeluk of levensbedreigende situatie. Als je naar een arts toe gaat, neem dan iemand mee die Nederlands of Engels spreekt. Wees eerlijk tegen uw dokter, alleen dan kan hij u goed helpen. Als u geld heeft, dan moet u de arts betalen. Als u geen geld heeft, dan kan de arts betaald krijgen via een overheidsregeling. Kinderen. En jongeren onder de 18 jaar hoeven niet te betalen voor medische zorg. Als u zwanger bent, dan gaat de betaling in overleg met de verloskundige. Bij dit filmpje staat een link naar een brief. In deze brief staat uitgelegd hoe een arts betaald kan krijgen... voor het behandelen van iemand die geen geld of verzekering heeft. Print hem uit en neem hem mee naar uw arts. Als uw huisarts u niet wil helpen of als u geen arts kunt vinden... Neem dan contact op met de Pauluskerk in Rotterdam of met Dokters van de Wereld. Wij kunnen u helpen met zorg krijgen. Dokters van de Wereld, 020-408-3424, Pauluskerk, 010-411-8132. U kunt ook langskomen bij de volgende adressen. In Rotterdam kunt u terecht bij de Pauluskerk. Het adres is Mauritsweg 20. In Den Haag kunt u terecht bij de Dokters van de Wereld op de volgende adressen: Paardenberg 1 en Tenierstraat 21. In Amsterdam kunt u terecht bij Dokters van de Wereld op de volgende adressen: Nieuwe Herengracht 20 en Hooghoort 187a. Kijk op de website van Dokters van de Wereld voor de openingstijden. Veel succes!